Om de app goed te kunnen gebruiken, stellen we de bereikbaarheid in. Dit doen we in het menu aan de rechterkant. U ziet uw naam, uw profielfoto en de beschikbaarheid, door middel van het rode of groene bolletje. U kunt ook een persoonlijke boodschap instellen. Deze is zichtbaar voor uw collega's. In dit geval staan we ingesteld op Niet storen, maar we willen graag beschikbaar zijn. We openen het menu en kiezen voor Op kantoor. We zien het rode bolletje groen worden en vanaf nu zijn we beschikbaar en dus bereikbaar. Hoe we bereikbaar zijn en op welke apparaten of telefoons de gesprekken overgaan, zien we als we in de details kijken van de status. We openen de status met beheren. We zien daar de status op kantoor en deze selecteren we. We zien dat binnenkomende audiogesprekken nu uitkomen op de softphone. Willen we deze op de deskfoon of rechtstreeks op ons mobiel laten uitkomen, dan vinken we dat aan. Als u naar beneden scrolt, zie je wat er gebeurt als je in een gesprek bent. In dit geval, als we in gesprek zijn, gaan de gesprekken door naar de voicemail. Ik heb geactiveerd dat ik ook voor video oproepen en chatberichten bereikbaar ben. We kiezen gereed en zijn ingesteld op kantoor. En inkomende gesprekken komen binnen op de softphone. Aan de linkerkant zien we een aantal opties. Bij de contactpersonen zien we onze collega's of de adressen uit het bedrijfsadresboek. In dit geval zien we Erik Veenstra, die we zo meteen even proberen te bellen. Omdat we vaak met Erik bellen, zetten we Erik als snelkoppeling op het startscherm. We drukken op de grote plus en kiezen voor contactpersonen toevoegen. We typen Eriks naam in en Erik is toegevoegd als snelkoppeling. We zien dat Erik zijn status niet storen is. Dit is te zien aan een kleine rode bolletje. Op dit moment kunnen we daarom Erik niet bellen. Wel kunnen we Erik een chatbericht sturen. In de chat vragen we Erik of hij beschikbaar is voor een telefoongesprek. Erik geeft aan dat hij over vijf minuten beschikbaar is. Terug naar het startscherm zien we dat Erik nog steeds niet beschikbaar is. Ook zien we een inbox op de onderste helft van het startscherm. Hier komen gesprekken, chatberichten of voicemailberichten onder te staan. Je ziet daar ook direct de status van een collega. Zo zie je dus niet alleen welke gesprekken je hebt gemist, maar ook of je deze persoon gelijk terug kunt bellen. Inmiddels is Erik Veenstra beschikbaar. Zijn status is groen, wat betekent dat we hem nu kunnen bellen. We selecteren Erik, drukken op het telefoonhoorntje en we krijgen de keuze met welk apparaat we Erik willen bellen. Het is dus ook mogelijk om deze keuze vooraf in te stellen. In dit geval kiezen we handmatig voor de smartphone. Erik wordt nu gebeld op het interne nummer 202. Erik bevestigt de oproep en we hebben nu een gesprek met Erik. Tijdens een gesprek, of we dat nu hebben via een softphone, een deskphone of via een smartphone, hebben we allemaal functies beschikbaar in de app. Zo kunnen we hier eenvoudig een conferentie maken, doorschakelen naar een collega of overdracht doen. De overdrachtoptie biedt de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende telefoons. Een lopend gesprek kunnen we hier overschakelen van mobiel naar bijvoorbeeld een vast toestel, of vice versa. Ook kunnen we hier doorschakelen naar een videogesprek en vinden we hier de luidsprekeroptie. We beëindigen het gesprek met Erik. Verder in het linkermenu zien we nog een aantal opties. Chatgesprekken, oproepgeschiedenis en de voicemail. Let op, hier kunnen meer of minder opties staan. Dit hangt af van de rechten die u heeft gekregen van uw systeembeheerder. Het kan natuurlijk ook zijn dat u gebeld wordt. In dit geval belt Erik ons terug. We beantwoorden de oproep en zetten Erik even in de wacht. We houden ruggespraak met een collega die naast ons zit en we halen Erik weer uit de wacht. We ronden het gesprek af en verbreken de verbinding. De app is nu gereed voor dagelijks gebruik. U heeft ingesteld hoe u bereikbaar bent. U kunt een gesprek plaatsen, een gesprek ontvangen en een chatbericht sturen naar uw collega's.